Ik ben Conrad, ik ben 27 jaar. Ja, ik zou uh, prep denk ik vooral gebruiken voor uh, korte perioden. Precies. Dus in de zomer, vakanties, uh, als ik naar Berlijn ga of naar andere steden. Nou, ik denk dat voor mij afgelopen zomer zo'n moment was dat ik dacht: oh ja, als ik nu prep had kunnen slikken, dan, dan was ik rustiger uh, op vakantie gegaan had ik misschien nog wat meer van de mannen in Barcelona genoten. Uh, en uh, had ik vooral daarna een rustiger gevoel gehad. Als ik uitga, dan hebben mensen denk ik niet echt over prep. Ik denk dat ik wel met vrienden over prep praat, uh, maar niet echt met onbekenden. Um, ik zie wel als ik op Briner zit of op andere apps, wel mannen die aangeven prep te gebruiken. Um, maar het is niet echt per se een onderwerp van gesprek. Maar we zitten wel zo'n periode dat je denkt: oh ja, het wordt steeds zichtbaarder. Je ziet steeds meer mannen prep gebruiken. En je hoort er ook al over. Veel in de media. Uh, dus het is wel in die zin een gespreksonderwerp. Maar misschien niet per se in die uitgaande setting. Ja. Ik denk dat het een kwestie van tijd is de, voordat ik HIV oplopen. Eigenlijk als uh, de aantallen überhaupt niet dalen van het aantal HIV-infecties. Uh, maar dat een beetje zo door blijft gaan. Dus, ik denk ik, meer een kwestie van tijd dan of het wel of niet een keer gaat gebeuren. Het is geen gelatenheid of het is niet een soort van um, laissez faire achter iets van het uh, doet me niks. Dat, het zou me, denk ik, heel veel doen als ik HIV zou oplopen. Um, maar ik word eigenlijk omringd door HIV. En, en mensen met HIV, eigenlijk. Uh, hele leuke mensen met HIV. <laughs> um, en uh, ja, ik denk dat dat wel meespeelt in het idee dat ik ook heb over HIF, want het is niet heel ver weg, het is niet per se heel bedreigend, maar ik heb het toch liever niet uiteindelijk. Ja, ik denk dat als ik iemand moet aanspreken of moet aanroepen om iets met PrEP te doen, toch vooral mensen zijn zoals ik, dus maar andere leeftijdsgenoten en jongens zoals ik, die eigenlijk risico lopen op hiv en eigenlijk onnodig risico lopen op HIF. Um, dus mijn boodschap is eigenlijk vooral van zorgen voor dat je over PrEP uh, gaat praten of blijft praten en dat je in de tussentijd geen hiv oploopt. Want het is gewoon eigenlijk wachten totdat het beschikbaar komt. Het is een kwestie van tijd en in die tussentijd kun je gewoon hiv oplopen en het zou heel jammer zijn als dat dan, dan gebeurt.